Hi allemaal! Een tijdje geleden heb ik een AliExpress shoplog online gezet. En toen had ik allemaal kledingstukken geshopt. En een van de setjes was toen van Zafel. Nou, ik kende dat nog niet echt. Had wel eens de naam horen vallen. Mm -hmm. En kwamen jullie van, wat is dat nou eigenlijk? Is dat iets van AliExpress of is dat iets los? En jullie zeiden van, dat is dus een webshop. Dus toen ben ik heel eventjes een kijkje gaan nemen. En heel toevallig kregen we toen ineens een mailtje binnen van... Hey, willen jullie misschien wat producten uitzoeken en uitproberen? En uh, ja, we hebben al wat video's online gezien. Andere zavonds shoplogs van uh, bekenden om ons heen. En we toch wel een beetje nieuwsgierig. geworden. Ja, we waren over. ook wel heel erg benieuwd om wat uit te proberen. Dan. Ja, dus dan zijn we naar de website gegaan. En ik moet zeggen, dat was echt best wel een onduidelijke website. Want uh, van alle setjes kleding, je ziet het allemaal langskomen. Allemaal van die leuke dingetjes. Maar op de website zelf vond ik het gewoon... Niet heel erg duidelijk. Ja, het is wel zeg maar onderverdeeld in jurkjes en rokjes. Maar ja. dan op een gegeven moment ook een soort van bepaalde soort rokjes. En dan heb ik iets van... Uh, ik weet het allemaal niet zo goed meer. Dus ja. Dus het uitzoeken vond ik zelf niet heel erg makkelijk. En wat ik wel uh, nadelig vond is dat... Van niet alle kledingstukken had je een aanfoto. Dus ja. het waren allemaal van die flat flatlays. Van die foto's van boven genomen dat de kleding plat ligt. Dus uh, het is een beetje een gokje met wat we hebben besteld. Ja, dus ik vind het best wel heel erg spannend. Moet ik moet ook zeggen dat we ongeveer... Uh, twee of drie weken hebben gewacht op onze spulletjes. Ja, dus ik weet eerlijk gezegd niet heel goed meer wat ik destijds heb besteld. Nee, ja, dat is best wel een <laughs> beetje vervaagd. Hier heb ik in ieder geval de bestelling klaar liggen in de zakken. We hebben hem nog niet aangeraakt. Of mensen, we hebben even opengemaakt om te checken of het wel echt zwavel was. We hebben nog niet gekeken, we hebben nog niet gepast. Ik ben echt heel erg benieuwd of alles gaat passen. En we nemen jullie daarin mee met vlogbeelden, zodat jullie echt onze eerste indruk krijgen van al deze producten. Nou, we zullen onze best doen om gewoon in beeld uh, neer te zetten wat de prijsjes zijn per item die we laten zien. En uiteraard zijn ook alle linkjes beneden, dus daar kan je het ook allemaal zien. Dus uh, genoeg gepraat, laten we gewoon gelijk beginnen met de shoplog. Ik laat je als eerst wat uitpakken. Ja. Ah, deze is voor jou. Ja, dit is een um, Sport BH. Ik was weer vergeten dat ik hem had besteld, maar um, ik heb een hele fijne sportbaan van de H&M. Met een hele dunne bandje aan de achterkant. Vaak heb ik zo'n dikke razorbag. Die van de H&M kon ik niet meer vinden bij de H&M. En toen zag ik deze ineens in de webshop staan. Toen dacht ik, nou, die wil ik wel eigenlijk wel proberen. Dat het ah, hij, uh, ziet. ziet er goed afgewerkt uit. Voelt best wel goed ook. Ja, aan de binnenkant zit een zeg maar soort van ander stofje. Alsof het zeg maar wat meer aan ja, kan dat. ademen. En ik zie dat de cups er ook uit kunnen, mocht je dat willen. Of in ieder geval met wassen of wat dan ook. Ja, ik vind ja. dat het best wel netjes eruit ziet, Ze gewoon een mooi sportbehaatje. Nou, ik ben benieuwd of die past. Dit is een maatje M. Dit is hoe die eruit ziet als ik hem aan heb. En um, ja, ik vind hem best wel goed zitten. Hij zit natuurlijk erg strak. Want het is een sport-BH. Maar qua vorm sluit hij wel helemaal aan. En de achterkant vind ik echt super mooi. Je ziet zeg maar dat hij daar een beetje een kunhout heeft met een vormpje. En dan de binnenkant is zeg maar heel dun dus dat betekent dat je echt elk topje kan aantrekken die je maar wilt en voor de rest ziet hij er wel gewoon goed uit ik weet niet of hij super supportive is als je zeg maar gaat hardlopen of iets dergelijks maar als je gewoon gaat fitnessen is het denk ik wel gewoon oké okay. ik vind deze wel heel erg geslaagd wat zou het zijn zijn ja, wel mooie dat... tasjes hè dit. ja je ik denk het dat het van jou is toch Daar heb ik hem los besteld dit broekje Oh, wacht, er zit nog wat bij. Ja, oh. volgens mij is deze voor mij. Ik zit te denken: van, ik heb, deze, ik heb een setje in deze kleur uitgekozen. Maar het is zo klein. Oh my god, dat is zo'n heel oh, dun dingetje. Vandaar nou, dat het is een kop, Het is een crop top. Oh ja. Even kijken, ik ga heel veel de knoopjes dichtmaken. De kleur is sowieso echt jouw ding. Dus deze ziet er wel kort uit. Maar ik denk dat het wel heel erg leuk is in combinatie met het broekje. Ja, en volgens mij kan dit broekje echt wel lekker hoog. Dus dat yes. is wel heel erg mooi. Nu nog zien hoe het staat. Tada! En dit is dan hoe het setje eruit ziet als je hem aan hebt. Ik moet zeggen, weet je wel, hij is goed genaaid. Er zit een elastiekje in en dat voelt wel goed. Maar, uh, weet je wel, er zitten geen zakken in. Hij kreukt volgens mij echt als een malle. Dus wat dat betreft voelt hij wel een beetje goedkoop aan. Uh, maar tegelijkertijd heeft hij wel weer een binnenbroekje en zo. En ik vind zeg maar het totaalplaatje vind ik wel echt heel erg leuk het is lekker luchtig deze top die sluit ook goed aan vind ik ik draag hem zelf best wel hoog en ik zie dat hij een beetje poft dus het geeft me wel wat meer vorm volgens mij kan je hem ook eventueel lager dragen maar ja dat vind ik nooit echt een hele goede look dus ik hou hem lekker gewoon hoog dus ik vind deze wel heel erg geslaagd volgende item Oeh, die is, is voor dit jou ook van ja kaal? ja, voor ja. Mij? toen dacht ik nog die heb ik niet gezien oh. op de webshop Even kijken, is ik heb veel. hier één los deel. Dit is een touwtje. Hier heb ik het topje vast. En dit is Oeh, een broekje. Deze is echt mini volgens mij. Dit is een croaked, oh, is... super mini topje en die moet je aan de voorkant strikken. Hij is heel erg schattig. Ja, en aan de achterkant heeft hij uh, elastiek, dus dat is altijd heel erg fijn. En hoe is het broekje? En dit is een lekker high-waisted, oh. super high-waisted broekje. En er zitten er van die, wat is het, sinaasappeltjes of zijn citroentjes? Ja, het zijn sinaasappels. En die zijn doorgesneden en niet doorgesneden met kleine fruitdingetjes. Ik oh, vind deze echt hij heel ziet, leuk. Hij ziet er niet heel smal uit. Oh nee, dat moet Ja, ja dat volgens moet het mij, wel mij. En het is een stofje die volgens mij niet per se... Nou, het enige, wat is dit? Wat is dat? Oh ja, een Een soort van rare flex zit er wel in, zie ik al. Oké. Okay. We gaan hem gewoon even aandoen en dan gaan we het zien. Nou, dit is het Sina setje. En ik moet zeggen dat ik hem echt heel erg schattig vind. Ik was een beetje sceptisch over het topje. Maar um, ja, die kan eigenlijk wel heel erg goed. Ik heb wel nu een zwarte BH eronder. Dus ik zou misschien eerder een beetje wat meer huidskleurig doen. Zodat het wat minder opvalt dat het eronder zit. En je kan het misschien zonder um, ondergoed doen. Maar ik zou dat zelf niet heel erg vertrouwen. Want het is wel echt een heel dun stofje. Dus, uh, en vrij los zeg maar. Dus, ja, een nipslip zou snel kunnen gebeuren. Wel is de stof van het broekje ook super um, licht en doorschijnend. Ik heb nu dan toevallig vandaag echt donkergroen ondergoed aan. Dus dat is sowieso niet een goed idee onder zoiets. Maar zelfs denk ik als je een nude kleur doet, dan ga je het zien. Want is zit jammer genoeg dus geen onderbroekje in. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar verder vind ik hem echt heel erg leuk. Je ziet niet al te veel bloot, in ieder geval voor mijn um, smaak omdat het broekje echt mega huge is. En lekker uh, hoog. Oh wacht, er zit wel een... What? Oh my god jongens, ik heb me verkeerd maan. aan. I'll be right back. I'm back. Nou, ik heb het broekje inmiddels uh, de goede kant uh, aan de voorkant zitten. En ik zie denk ik niet heel veel verschil qua wat de voor- en achterkant Dus Het enige is dat je hier een beetje uh, de onderkant kan zien waar het zakje begint. Vandaar dat ik me net opviel. Dus ik vind hem nog steeds echt super leuk staan. Wel zie je hier nu inmiddels de randje van BH. Dus doordat ik een beetje heb bewogen. En wat ik dus wel heel jammer vind is dat er dus twee vlekjes... Kijk of jullie het kunnen zien. Daar zit een vlekje aan de voorkant. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, uh, door die plooitjes ga je het niet heel erg goed zien. En uh, geslaagd vind ik deze. Nes... Oeh, deze uh, is, oeh, ook dit is ook voor jou. Ja. Dit is een jurkje oh. volgens mij. Die ziet er leuk uit. Uh, even ja. kijken. Ja, hier gewoon met uh, dunne bandjes aan de bovenkant die je kan verstellen wat heel fijn is. En dan strik je hem aan de achterkant. En het is een wat strakker model jurkje, dacht ik. Ik weet niet meer 100% zeker. Het, het stofje voelt wel heel erg dun en goedkoop aan deze Ja, kerk. ik wou zeggen van deze ziet er iets goedkoper uit. Ja, in uit. vergelijking met de rest... Maar... En ik denk ook echt dat hij extreem doorschijnt. Voor de rest ziet hij er wel leuk uit. Maar wel heel simpel afgewerkt, ja. Let's try. Nou, dit is het ruitjesjurkje. Hij zit eigenlijk echt gewoon heel erg goed. Ik moet zeggen dat ik heel erg over te spreken ben. Je hebt dus hier die bandjes. En dan heb je aan de achterkant hier... Heb je... Oh. Dit stuk stof dat je even moet strikken of moet knopen. Ik heb er nu een grote knoop in gedaan, waardoor het wel een beetje een grote bochel op mijn rug is. Maar uh, daar kan je zelf een beetje voor kijken wat je leuk vindt. En wat ook heel fijn is, is om te zien dat je dus uh, hier aan de onderkant... Hier zit een rits trouwens naar beneden. Dat sluit echt super goed aan, dus ik heb geen... Uh... Hele open rug daar zitten. En ik vind dat stukje openheid wel heel erg leuk staan. en verder model is ook heel mooi. Ik heb gewoon best wel een figuur erin. Maar het zit niet te strak. Maar uh, ik ga nog eventjes laten zien hoe ik hem zou dragen. En dat is namelijk met een wit t-shirt eronder. Dan, maakt hij, uh, ja, dan maak je het jurkje net iets meer casual. En dat is wat meer mijn stijl. Nou en dit is hoe ik het jurkje in gedachten had. Het is echt gewoon met een simpel basic shirtje eronder. En dat maakt zich heel net iets... Uh, Casual. Het enige is dat toen ik dus uh, het t-shirt aan het aantrekken was, heb ik dus dit eventjes naar voren geklapt. En ik zie nou in één keer allemaal uh, kreukels hierin zitten. Dus ik heb het gevoel alsof dat dit een heel kreukelgevoelig jurkje is en daardoor niet echt chill om mee op vakantie te nemen bijvoorbeeld. Of als je misschien veel aan het uh, zitten bent. Maar goed, dat is even wat me nu even opviel. Ik weet het niet 100% zeker. Maar verder uh, vind ik het resultaat wel echt heel leuk. Zo samen bij elkaar. Volgende item. Oh, volgens mij ook voor mezelf. Ik weet wel wat dat zou zijn. Het is... Oh, oh. er vallen allemaal dingen naar beneden. Ik heb namelijk Precies. een badpak besteld. Ik had namelijk al gelezen en gezien dat Zafel heel erg bekend is om zijn badpakken dat daar heel goede wasbakken te koop zijn. Nou, echt de collectie was echt huge. Ja. Hè? Dus dat zag er echt heel erg goed uit. Dus daar heb ik lekker rondgekeken en ik ben dit jaar dus bezig met, uh, nou ja, ik ben dit jaar badpakken aan het dragen, dus ik heb ook voor een badpak gekozen. Deze staat super mooi bij je ogen. Maar hij voelt. Ik weet niet, is het een badpak? Het voelt meer als een body. Ja, het voelt inderdaad een heel ander soort stofje. Maar hij stond echt in de badpakkenplek, Dus ja, wie weet. De, alleen de touwtjes snap ik nou even niet waar dit vandaan komt en waar dit voor bedoeld is. Ik weet het zo niet. Ik ga hem gelijk even passen en ik ben benieuwd hoe deze staat. Hij voelt in ieder geval goed aan. Oké okay, jongens, dit is het badpak. En ik moet zeggen, als ik gewoon nu mezelf zo in de spiegel zie of in de camera. Dan denk ik, ja, het ziet er best goed uit. Maar dit is toch... Echt wel helaas een complete veel. Je kan het misschien niet heel goed zien, maar de cups die zitten zeg maar hier en hier. Die zitten veel te laag. De bandjes zijn bijna niet echt te verstellen omdat het heel erg vast zit. En er zit dus gewoon helemaal geen stretch in dit ding. Het is een hele harde, ja, harde stof die er heel erg ook schuurt en in mijn schouders snijdt. En de fit is gewoon echt voor iemand die veel kleiner is. Dus uh, ja, helaas. Dit is hem echt uh, niet. Het is echt heel slecht. En uh, ja, ik kan er echt niet heel veel meer over zeggen. Het enige is gewoon dat het nog erger is als je dit aan hebt dan hoe het uitziet hier, vind ik. Dus dit is helaas geen aanrader. Oh, wat is het ook weer? Ja, dit is een sessie die ik heb besteld. En ik moet eerlijk toegeven dat ik in mijn hoofd had dat hij veel meer oranje was en minder rood. Hij is echt heel rood. Het is helemaal niet oranje zelfs. Nee, op. Camera lijkt het wel oranje, of niet? Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Maar in het echt is het rood, rood Het is wel echt veel roder. Dus de kleur wijkt wel een beetje af. En dit is dus een crop top, die echt veel meer cropped is dan ik dacht. Kijk maar. Dat is ja. met een soort BH'tje aan de voorkant. En dan uiteraard weer met een matching broekje. En ik vond het wel een lekker retro streepje. Ja, zeker. Ik, ik vind de kleuren nog steeds wel heel erg leuk. En dat geeft wel een soort van oranje vibe als je gewoon heel snel naar kijkt. En dit voelt ook wel weer ja, goed aan, toch? Ja, de kwaliteit zit er gewoon wel wat je kan vergelijken, denk ik, met Berska en zo. Ja. Waar ik trouwens ook een soort gelijk setje heb gezien. Nu ik er zo over nadenk. Nou, ik ben benieuwd hoe het staat. Oké, okay, nou dit is dus het setje als ik hem aan heb. En ik moet zeggen dat ik hem wel echt heel erg schattig eruit vind zien. Ik vind de kleur, die staat gewoon leuk. De vorm is echt wel heel erg schattig. Het is heel veel cropped, maar ook weer niet heel veel. Achterkant lijkt er zelfs... Zie je maar een klein randje zeg maar. En dan hier best wel wat. Ik vind het wel een schattig topje. Maar ik, ik weet niet of heb ik hem misschien te gedraaid aangetrokken. Maar hij is best wel gedraaid. Waardoor je... Uh, steeds als ik beweeg een beetje mijn BH ziet aan de onderkant. En dat vind ik wel echt heel erg jammer. Want uh, dat wil je natuurlijk toch liever niet. Vraag me af of ik daar iets aan kan doen. Of dat ik gewoon een andere soort BH aan moet trekken. Of dat ik hem gewoon als een soort van strandsetje moet houden. En dat ik hem dan meeneem naar het strand. Want bikinis zijn vaak net wat kleiners. En dan zie je het niet. En op zich vind ik het ook wel echt lekker setje om naar het strand te dragen. Maar voor de rest voelt hij gewoon wel heel erg goed. Zeg maar de kwaliteit vind ik echt wel vergelijkbaar met een Bershka en een H&M en een Stradivarius denk ik. Gewoon qua hoe het aanvoelt en hoe het zit. Ja, de maat is ook gewoon echt helemaal prima. Om dus nog eventjes duidelijk te laten zien wat er gebeurt als je met je armen in de lucht gaat en weer naar beneden. Waardoor die dus iets minder draagbaar is. is dan krijg je dus dat je BH hier helemaal gaat showen en dan moet je hem weer naar beneden trekken. En dan doe je weer zo en dan gaat hij weer. Deze is voor jou. Ja. Dit is oh, een een rokje. Nee, het is een broekje. Oh. <laughs> het is een shortje. Ik moest even nadenken. Oranje, ja. Ik weet, weet, natuurlijk dat oranje is echt onze is. Uh, en oh, we dragen het altijd oranje. tijdens het WK en dergelijke. Maar het is gewoon zo'n vrolijke kleur dat ik iets had van, nou, ik ga deze gewoon dat nemen. Het is ook een beetje roestkleurig oranje. Ja, het is inderdaad niet zo uh, fel. En dan heeft hij aan de onderkant van die ruches en dan heeft hij die stipjes erop, wat heel erg schattig is. En je kan hem ook nog hier vastbinden en een soort van strikje erin maken. Dus deze heb ik genomen in een maat L. Ik heb ik een L genomen? Ja, maar die maten die vallen volgens mij best wel wat kleiner. Oh ja, op de website dat is ook soms erbij gezet of het kleiner viel. En ze hebben de afmeting ook daarbij staan. Gaan we even even proberen. Nou, dit is het shortje. Of eigenlijk is het een skort. Ik kwam er eigenlijk net achter. Want als je dus uh, zo doet, dan zie je dat het een broekje is. Maar het heeft dus de look van een rokje. Nou, zoals ik al zei, ik heb dus maat L besteld. En hij... Is ietsje ruim. Maar ik denk niet dat ik een maat M had aangekund. Want dan was het misschien weer net te krap geweest. Maar ik vind hem echt gewoon heel erg leuk staan. Het beste hieronder is ook weer ondergoed, Omdat hij lichtjes doorschijnt. Maar verder zit hij gewoon echt heel erg goed. En ik vind het wel heel leuk om deze te combineren met een t-shirt erop. Of gewoon een witte top bijvoorbeeld. Ik vind hem wel echt heel cute. Oh ja, de achterkant kan het dan bij weer alsof het een broekje is. Ja! Oh. oh, we zijn wel een beetje in die roestrood achtige kleuren. Ik hou van deze kleur. Ik moet zeggen dat ik deze ook weer... Uh, iets meer oranje had verwacht en hij is toch iets meer bruin. Ja. Maar dit is een uh, culotte playsuitje en dan uh, ja dat is schattig bovenkantje met knoopjes. Hij ziet er uh, leuk uit. Heel mooi. Ja. En de de kwaliteit is, is volgens mij ook wel gewoon prima. De achterkant heeft hij elastiek dus dat is gewoon echt wel heel fijn. En sluit het gewoon wat sneller beetje aan. Nou dit is dan de playsuit als ik hem aan heb en ik moet zeggen dat de fit is echt heel erg goed. Hij zit goed in mijn middel. Hij zit uh, rond de borst. Hij zit ook heel erg goed. Achterkant zit hij helemaal goed. Ik dus ben er heel erg tevreden over. Het enige puntje wat ik kan noemen. Is dat ik 1,70 meter ben. En ik heb best wel lange benen. Dus uh, ik vind hem eigenlijk net iets te kort voor mij. Ik dacht. dat Het zou mooi zijn als hij zeg maar tot hier zou komen. Dus echt wel zo'n. 20 centimeter langer, als het niet al 30 is. Want uh, dat ben ik dan in ieder geval gewend van uh, culottes. Want ik denk dat hij nu precies op het dikste gedeelte van mijn kuit um, komt. En dat is niet zo flatterend, zeg maar. Het was het mooie geweest dat hij net wat langer was. Uh, maar langer kan ik hem niet maken. Ik kan er wel eventueel voor kiezen om hem. Uh... Misschien in te korten. Dat ik er gewoon een korte van maak. Bij de kleermaker. Of ik moet gewoon even laten. En dat ik het nog eventjes ga passen met andere schoenen. Maar ja, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik echt heel erg tevreden ben over deze. En de kleur vind ik ook heel erg mooi staan. Ik vind hem wel heel erg leuk, deze. Alrighty. Ik weet niet wat dit is. Huh? Wat is dit? Oh, die is... heb ik die besteld? Heb jij die besteld? Nee, volgens mij heb ja, ik die besteld. Volgens mij heb jij die besteld. Ja, ja klopt. Zo. <laughs> oh. Die bandjes zijn wel echt heel goedkoop, hè? Ah. Wat de fuck. Uh, ik kreeg er gewoon warm van. Ik, ik dacht, super leuk, een spaghetti crop topje. Ik dat denk dat het wel heel mooi kan zijn ik, Het hoor. kan wel heel mooi zijn, maar even serieus. Kijk hiernaar. Ja, het is wel Dit heel schoon. is dun, gewoon maar... wat je dan vroeger in je haar deed. Van hele dunne haarelastiekjes. Ja, maar ik denk um, dat dus als je het gewoon aandoet, dat het ja. echt niet zo goedkoop eruit ziet als dat misschien nu lijkt. Maar dat is een gokje. Laat ik het maar eerst even aanzien voordat ik begin te oordelen. En dit is dan de top. Ik zei net dat het een crop top was, maar ik moet zeggen dat ik hem helemaal niet super crop vind. Want zoals je ziet is hier mijn navel en hij is dus helemaal niet zo heel erg kort. Het lijkt eigenlijk gewoon bijna op het normale. Maar toch geeft hij dat kleine beetje huid. En dat vind ik dan toch wel uh, heel erg leuk staan. De stof voelt echt uh, een beetje dik aan. Best wel zacht. Goed stretchy. Ziet er goed zacht uit. Dus dat vind ik kwalitatief wel heel erg mooi. Uh, Larissa vindt het zelf uh, allemaal uh, wel meevallen. Deze bandjes. Ik vind het zelf heel erg goedkoop. En een beetje skeer overkomen. En Larissa vond het eigenlijk wel leuk. Uh, maar wat ik wel fijn vind is dat je dan nog een BH kan dragen. En dan kan je me er overheen doen. En dan lijkt het net alsof dit gewoon de top is. Maar eigenlijk is het dus... Dit kleine bandje. En ja, de reden dat ik me er misschien aan stoor is omdat ik gewoon bang ben dat ik hem kapot trek. Omdat het dus echt zo dun eruit ziet. Dus deze vind ik ook wel, uh, als ik eerlijk zeg, wel geslaagd. Ik vind hem heel goed aanvoelen. Wat ik nu trouwens zie, nu ik hem heb uitgetrokken, is dat er Bradley Hartje Michelle in staat. Want volgens mij is dit gewoon een uh, Brandy and Melville dupe. Vind ik wel weer heel erg grappig. Ik moet zeggen, ik ben echt heel erg verrast. Ja, op een positieve manier. Ja, zeker. We, echt bijna alles hebben we gewoon heel erg goed uitgekozen qua maat. Ja, ja. Ik dat de meeste dingen we in maat L nee M hebben besteld, M. toch? Ik moet zeggen dat ik ook wel echt goed heb gekeken op de website van Ziet iets. <laughs> Ziet dit eruit alsof het gaat slagen of niet? Ik denk van al mijn items uh, ben ik eigenlijk over het algemeen wel tevreden. En in mijn geval vind ik het jammer dat het uh, setje met de sinaasappels wat vlekjes heeft. Echt ja, meerdere dan dat twee. Dat is wel echt jammer. En dat hij dus heel erg doorschijnt en geen onderbroekje heeft. En natuurlijk, het badpak was echt een complete misser. Dus laat me eventjes weten in de comments of jij wel badpakken of badkleding van Zafol hebt. Want ik heb dus gehoord dat het echt geweldig was. Ja, ja. Maar ik weet niet wat er bij mij fout is gegaan. Maar het was echt helemaal niks. Maar verder dus super leuk. Je gaat zeker deze outfitjes terug gaan zien komen op uh, onze Instagram-accounts. Dus houd zeker, zeker die ook in de gaten. Mocht je ons nog niet volgen. Nou, laat even een reactie achter met jouw mening over onze kledingstukken. Van voor je het nou helemaal niks. voor je het wel heel erg leuk. Daar zijn we heel erg benieuwd naar natuurlijk. En nogmaals, ik ben echt best wel positief verrast over de fit en... Uh, hoe alles eigenlijk is. Ja, ik ja. ook. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze first impression, first try on shoplog van Zaful te zien. Laat vooral even een duimpje omhoog achter. En vergeet je ook natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei!